Wij zijn Young Capital, de recruitment specialist voor jong talent. Je kent ons van... What? ...en jongeren ook. Wij koppelen ambitieuze bedrijven aan de beste studenten, starters en young professionals. Online en via vestigingen in heel Nederland. Of ver daarbuiten, als je wilt. Bij ons begint elke match bij een goed verhaal. Jouw verhaal. Je vacature. Die schrijven wij voor je. En we zorgen dat die online niet te missen is. Door hem op onze eigen site en app te plaatsen. Te verspreiden via ons netwerk van 28 jobboards. En doelgericht naar de top van alle zoekresultaten te pushen. Hoe we de juiste mensen vinden? Zij vinden ons. Want wij zijn overal waar zij zijn. We targeten de doelgroep op allerlei manieren. Zo ontvangen ze je vacature direct in hun mailbox. Kunnen ze niet om ons heen op hun favoriete social kanalen... ...en zien ze onze gepersonaliseerde advertenties wanneer ze online zijn. Daardoor hebben we maandelijks meer dan 65.000 sollicitanten voor zo'n 3500 vacatures. Ons bereik is groot, want ruim 10 miljoen kandidaten hebben zich al bij ons ingeschreven. We weten waar ze goed in zijn en wat ze belangrijk aan een baan vinden. Via machine learning en slimme filters vinden we precies de kandidaten die perfect passen bij jouw functie. Sinds ze jouw baan helemaal zitten, dan kunnen ze makkelijk solliciteren. We testen eerst of ze aan alle harde eisen voor de job voldoen. Daarna gaan ze in gesprek met onze recruiters. Die ontdekken of ze qua persoonlijkheid en drive ook een match zijn. Alleen als dat zo is, stellen we kandidaten aan je voor. Klikt dit op alle fronten? Dan kunnen ze vaak binnen een dag al bij je aan de slag. En daarna begint het pas. We houden contact met jou en de kandidaat om te zorgen voor de perfecte samenwerking. This is how we work.